Product helemaal voor mij gemaakt, de Princess Filler. Oh ja, ja de dan. Ja, ik princes. weet niet wat het is. Ja, Oké, okay. okay. nou, de Princess Filler is, een, uh, is weer een hyaluronzuur. Uh, zoals er heel, best wel veel zijn. Uh, en de Princess Filler is een middel wat wat, uh, ja, wat zachtere filler is. Dus um, een beetje vergelijkbaar met Pelotero. Met oh, ja. ja. um, ik vind het qua middel is het dus hier een rondzuur. Het heeft wel een voordeel, het is gewoon de prijs. Het is gewoon een relatief goedkope filler, maar met wel echt wel, vind ik zelf, zeer goede producteigenschappen. Dus ja, voor mensen die toch wat prijsbewuster zijn, ja, ja, ja. is dat is best wel een hele goede optie. Okay. Ja. En wat kan je ermee? Welke behandelingen? Nou, je kunt er heel veel uh, rimpels mee behandelen. Wallen uh, kan je ermee behandelen. Maar het is niet, ik vind hem niet zo sterk in liftend. En ik vind hem ook zeker niet sterk in echt volumevergroting. Okay. Um, uh, nou, ik gebruik hem uh, met name als mensen hele oppervlakkige wadden hebben en ook als ze een heel licht effect hebben uh, van de lippen. Maar als ze toch niet uh, ja, het geld willen betalen voor bijvoorbeeld UVM producten of andere... Uh, uh, uh, ja, hier de zure, die ja, iets duurder zijn. Oké, okay. en wat mogen mensen verwachten? Ja, dat is gewoon in principe van uh, die hier de of van de Princess gewoon een goed resultaat. Ja. Uh, ik moet daar soms wel eens een beetje compenseren met, met techniek. Oké. Okay. Maar ja, weet je, men, het is gewoon een verkopen en het geeft gewoon een goed resultaat. En, uh, dat, dat, dat is het allerbelangrijkste dat natuurlijk. Is het ja. ja. Dus uh, de Princess Filler is uh, een filler, uiteraard die net wat goedkoper is, maar wel goede resultaten biedt. Ja. En kan je dus eigenlijk voor met name oppervlakkige rimpels... heel af en toe ook voor de lippen is die geschikt om te gebruiken. Ja, en voor bijvoorbeeld ook het En het traangroot inderdaad. Ja, duidelijk. Dank je wel. Okay, alsjeblieft.